We zitten midden in de energietransitie. Dit roept vragen op. Wat moeten we doen? Over op all-electric, kijken naar nieuwe energiedragers als waterstofgas of toch aardgas behouden. In de komende jaren stappen we over van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen en dragers. Eén daarvan is waterstofgas. Voor verwarming en warmtevoorziening in woningen kan waterstofgas een uitstekende rol spelen. Bekijk de animatie op een van onze kanalen.